In deze screencast ga ik het hebben over het toevoegen van afbeeldingen, video's, vormen, noem het maar even op. Je hebt je, je presentatie en zegt dat je een afbeelding wil toevoegen. Ik heb deze even verwijderd. Je wilt hier een afbeelding toevoegen. Je zegt oké, okay, image. Nou, ik pak even deze bijvoorbeeld. Hop. En dan heb je hier je afbeelding. Je kunt hem kleiner maken, je kunt hem groter maken. En uh, het mooie natuurlijk is dat je hem ook nog overal naartoe kunt schuiven. Dus je hebt je hele pagina om uh, de afbeelding een goede plaats te geven. Um, nou, dit is natuurlijk niet zo mooi, hè, zoals je ziet. Uh, ineens overal mooie bolletjes. En ik heb hier nu eigenlijk een vierkantje. Nou, dat is uh, niet zo mooi. Hij past ook niet qua kleur erin. Dus hoe kun je dat nou anders doen? En dat is het mooie van deze presentatie. Uh, deze Prezi next Stel dat je hier naartoe gaat. Oké. Okay. Hop. En dan zeg je, goed, dit wordt uh, een afbeelding. En dan doe je hetzelfde. Insert. Wacht. Sorry. Image. En dan pak je weer die. Open. En die staat nu hierin. En dan ga je naar overview. En dan zie je hier je afbeelding staan. Ja, dus hij uh, komt niet meteen voor het publiek zichtbaar, maar als je door de presentatie heen loopt straks, dan zie je heel mooi de afbeelding. Dat kun je natuurlijk ook bijvoorbeeld met een video doen. Ja, stel dat we hier zeggen, ik wil uh, de ID. Oké, okay, ik wil hier nu de video hebben. Ja, dus je wijzigt de tekst. Insert tekst. En je zegt hier video. Nou, goed, het is eigenlijk niet zo mooi. Kunnen wij even kijken? Dezezelfde lettertype pakken. Kunnen we de kleur veranderen naar blauw? Ja, dat kan. Kunnen we hem groter maken? Ook dat kan. Nou, goed. Hoe voeg je nu een video toe? Nou, je gaat naar YouTube, je pakt een video. En je kopieert de video URL. Die zie je hier staan. Je gaat terug naar je Prezi. Je plakt hem Embedded. En zegt Insert. Nou, hier staat dan de video. En die speelt eigenlijk meteen af als je bezig bent met de presentatie. En ga je terug. Dan zie je bij IDs. Hé, hey, die is mooi veranderd in video. Uh, hier kun je dat nog wijzigen, die tekst ook. video En zo kun je dus eigenlijk heel mooi uh, afbeeldingen toevoegen, maar ook video's. Wat kunnen we nog meer toevoegen? Je kunt shapes toevoegen. En stel dat je zegt, oké, okay, ik wil nog een nieuwe shape. Nou, dat kan. Je kunt hem groter maken. Je kunt eenvoudig van kleur veranderen. Dus uh, mogelijkheden om dat heel snel te doen. Dat kan. En je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, insert icons. Uh, ik wil een, deze toevoegen hierin. Hop. Nou, even wat kleiner maken. Zo. Uh, wat kun je nog meer? Je kunt ook nog arrows en lijnen toevoegen. Hop. Kan ik dat ook nog van aan voor... Ja, ik kan ook nog zeggen zo. Ik kan hem kleiner maken, ik kan hem ergens wijzigen qua richting. Dus je ziet eigenlijk hoe simpel het is om je ja, afbeeldingen, video's uh, toe te voegen in de prezi. Succes!